Uh, vraag van Lise. Lise. Lise. En Lise zegt. Ik wil graag de relatie met mijn ouders verbeteren, maar iets in mij wil het ook weer niet. Want. Ik heb bijna een soort afkeer van ze. Nou, dat is heel duidelijk. Ze hebben me nooit direct liefde gegeven en ik heb nooit geleerd om met ze te praten over serieuze dingen. Het gaat enkel over koetjes en kalfjes. Als kind vond ik het niet zo erg. Um, want, zegt ze erbij, want ja, dan mis je ze niet als ze dood zijn. Het helpt om geen band te hebben. Maar toch heb ik een soort afkeer van ze omdat ik eigenlijk wel een goede relatie met ze wil. Omdat dat simpelweg beter voelt. Alleen ik vind het moeilijk om bij hun over gevoelens te praten omdat dat toch nooit werd gedaan of weggelachen werd. Hoe kan ik hiermee omgaan? Ja, ik kan ik me voorstellen het... dat dat ingewikkeld is. Ja. Als je het zo stelt is het ja. behoorlijk ingewikkeld. Dat denk ik ook. Je hebt nogal een idee over hoe die liefde van je ouders naar jou toe er dan uit zou moeten zien. En in, het stellen, in de manier hoe je deze vraag stelt zou je in ieder geval bij jezelf kunnen beginnen. Want je praat namelijk alles behalve liefdevol over je eigen ouders. Ja, en bijna denigrerend zelfs. Ja, je hebt er heel veel oordeel en verwijt en weet ik veel wat ja. bij. En, en volgens mij is het altijd de makkelijkste route om, om te kijken naar wat je zelf kunt doen. In plaats van wat een ander moet doen, Dan heb je gewoon minder grip op. Dus, dus ja, je kunt wachten tot zij veranderen of daar heel hard op duwen. Nee, of ja. zelf iets anders doen. Ja, en, en, het, en dat is in dit geval heel simpel. Je kunt namelijk beginnen met in ieder geval heel liefdevol te kijken naar wat er radicaal wel goed is. Dus je bent heel radicaal in wat er allemaal niet is en hoe het allemaal had gemoeten. Maar doe dan ook precies hetzelfde op het stuk wat er dan wel is. En, een en daar, de, zijn, ja, daar zijn we best wel uh, streng in. Nou, he, ook helder ja, over. Ja. Omdat eigenlijk, want je, je ouders hebben één ding, één cruciaal fundamenteel ding nogal goed gedaan. Ja, namelijk nou jou gemaakt. Jij bent er. Jij bent er. En de rest is bonus. De rest is ja. bonus. Dus je, je, je ouders, weet je, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk elke ouder het na het belangrijke moment van jouw uh, wonder, want dat ben je, jij bent geboren, je bent er. Het jaar overleeft. Ja, precies, de, de meest kritieke fases overleeft, en nu is het ja, uitzeilen. Het is dus, dus, dus dus allemaal bonus. Over dat eerste stuk, het moeilijkste stuk, het meest wonderlijke stuk, namelijk het feit dat je bent gemaakt, dat je er bent enzovoort. Daar zou ik dan minstens net zo radicaal over zijn en daar in ieder geval heel, heel liefdevol dankbaar en dankbaar voor, voor zijn naar je ouders toe. En als je dat begint te doen, hoef je ook helemaal niet heel, zo heel veel meer diepgang te zijn, want dat is in essentie al ongelooflijk diep. Meer dan, ja, precies, ze hebben je gemaakt. Dat is nogal hoe diep wil je gaan. Exact. Dus die band met je ouders hoef je niet te maken. Die nee. is er gewoon al. Dus daar hoef je helemaal niet mee bezig te zijn. En het, het, het soort relatie wat je met ze wil, daarmee heb je, eigenlijk zeg je tegen ze, ze zijn pas goede ouders als ik zo'n soort relatie met ze krijg. Ja. als ik diepgang haal uit de relatie met, ja. met je met En met daarmee, je daarmee doe je hen tekort, maar daarmee doe je ook jezelf tekort. Nou, sterker nog, je zet jezelf in stilstand. Want waar je werkelijk diepgang wil, is helemaal niet per se met je ouders. Je wil diepgang in je eigen leven. Nee. En de grap is, de, jouw ouders zijn in jou verenigd. Dus door te zeggen, ik zou eigenlijk meer diepgang met mijn ouders willen, maar dat hebben ze me nooit gegeven, want het gaat altijd over koetjes en kalfjes, heb jij een oppervlakkig leven. En op het moment dat jij dat niet meer wil, en dat, dat blijkt uit alles wat je hier schrijft, ga dan die diepgang aan in jouw leven. Leef het voor. En je ouders zullen ongetwijfeld daar vragen over gaan stellen, en misschien ook wel helemaal niet. En ja, dat maakt zijn. gewoon simpelweg niet meer uit, want jij wil diepgang. En dit wil je dus niet meer hebben terugkijkend naar de relatie met je ouders, maar draai jezelf om, ga nieuwe dingen doen, en vind gewoon diepgang in je eigen leven. Ja. En wees daarmee heel gelukkig. Evalueer niet wat je ouders, hoe je ouders het hebben gedaan. Want dat, is, uh, dat levert alleen maar strijd op met dingen die je toch niet meer hebt kunnen veranderen, want het is wat het is. En daardoor kun je veel beter genieten van het feit dat ze je ooit hebben gemaakt, dat je er bent. En dat je misschien met andere mensen dit soort gesprekken hebt. Of, nou ja, dat, uh, met... Verdiep de relatie door het goede voorbeeld te geven, ja. dus ga gewoon heel onvoorwaardelijk van ze houden. En je zult merken dat ze ook ineens heel veel liefdevoller en opener naar, naar jou zijn. Het is makkelijker, het is veel mooier en je geeft gewoon meteen het goede voorbeeld. Anders heb je ook zelf heel weinig daarin ja. geleerd. Mooi. Dus de groeten. <laughs>